Het is vandaag donderdag en ik ben al klaar met werk. Ik loop lekker buiten want het is 17 graden. En ik was helemaal vanavond niet buiten geweest. En de zon schijnt nog, dus ik dacht ik ga lekker vanuit een rondje lopen. Want ik wilde, ik ga zeg maar nog eens wel sporten vanavond. Maar um, ik ga niet hardlopen dit keer want uh, mijn schenen doen best wel uh, snel pijn. Dus ik wil het niet riskeren. Maar ik dacht vanavond gewoon vandaag een binnenworkout. Um, dus dat heb ik op de planning staan. En. Mm, dus dan skip ik eventjes het cardio-gedeelte. Nou ja, in ieder geval het ren-gedeelte, zou ik zo zeggen. In ieder geval, ik ga niet cardio doen met. Ja. Um, oh shit. Uh, dus dat is een beetje de plan voor vandaag. Ik ga vanavond ook niet uit. Um, iedereen heeft een springbreak. En ik heb er ook niet heel veel zin in. Um, dus ja, dat. Ik ben. Heerlijk weer nog. Ik heb even een lange mouwen shirt aangetrokken met een legging. Oh ja, en ik ga vandaag de vlog editen. Dus dat ga ik ook doen. Goedemorgen. het is vandaag vrijdag en mijn werkdag zit er al op. Ik heb weekend en ik heb vandaag weer vanuit huis gewerkt zoals altijd. En um, ik, heb, um, ik was net even begonnen aan een documentaire kijken en toen dacht ik, nee, ik ga even lekker buiten rondje op Want het is gewoon 16 graden, de zon schijnt niet. Maar ik dacht, het een beetje zonde om de hele dag binnen te zitten, want ik heb alleen nog maar binnen gezeten. Dus ik ga even een rondje lopen lekker buiten. Mijn podcast op. En daarna ga ik nog sporten. Um, even een workout doen. En ik heb verder niet echt bijzondere plannen. Vanavond of dit weekend nog niks staan. Dus ik weet niet wat het is, maar ik ben telkens zo ontzettend moe op vrijdag. En Het is het, Zeg maar in het begin viel het echt best wel mee. Het is echt de afgelopen weken. Maar misschien komt dat ook wel super druk in op werk. Um, dus ja. En ik vind het niet heel erg om nog een weekend rust te houden. Want op kom komt dag er zo naar uit. En dan gaan we allemaal leuke dingen doen. Dus het is zeg maar niet het, dat ik denk van... Ah, oh, baden, dat ik niks doe. Dus ik denk ik eventjes lekker uitrusten. En dan uitgerust ben ik. En dan komt minken. Echt heel veel zin. Hè? En sowieso, die, die laatste week ga ik echt ziek snel. Want uh, Mink komt dus dinsdag al. En dan blijft ze bij mij tot en met maandag. Of ja, tot maandag. Zeg maar, ja, tot en met maandag. In de maandagochtend gaat ze naar New York. En daar blijft ze dan uh, de halve week en dan is het donderdag weer terug bij mij. En dan is het van donderdag dat het hele weekend uh, bij mij en dan vliegen ze maandag op weer terug. Dus maar, het is, in totaal is ze best wel lang hier. En tussendoor gaat ze dus naar New York, omdat ik toch moet werken. Dus dat was voor haar top en zij wilde daar nog naartoe. En dan heb ik het weekend daarna heb ik volgens mij nog niks staan. Dus dat hou ik gewoon lekker open en zie ik wel wat er uh, opkomt. En dan heb ik het weekend erna heb ik een hoekieternooi in Virginia Beach. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dan ben ik ook het hele weekend weg. En het weekend erna is Sajenna er al. Nou ja, het weekend erna. Ik kom zondag terug van het hoekieternooi. Ik weet niet hoe laat, maar in ieder geval zondag kom ik terug. En woensdag is Sajenna er al. Dus ik heb er echt super veel zin in. Die laatste weken gaan echt voorbij vliegen. En dan vlieg ik dus niet met Sajenna, maar wel tegelijk. Want we hebben andere vlucht. Vliegen we alweer terug naar Nederland. Dus die laatste weken, die laatste paar weken gaan echt... Het gaan heel snel voorbij, denk ik. ik denk, aankomende woensdag is het vier, ja, nog vier weken tot het zin komt. Dus ik ga over vijf weken al naar huis. Oh mijn god. Ja, ik heb wel heel veel zin om naar huis te gaan. Maar ook weer niet. Zeg maar, ik denk dat ik thuis ben en dat ik weer terug wil. Maar ik vind het ook wel weer... Zeg maar, ik heb zin om iedereen weer te zien. En thuis zijn ook allemaal leuke dingen om mij te wachten. Dus ik ja, heb ook heel veel zin. Dus ja... Goedemiddag, het is vandaag zaterdag en ik loop nu weer naar de Target, de zing. Uh, maar ik heb vanochtend, heb ik een tijd gefeest met mensen thuis. Daarna heb ik heerlijk in de zon gezeten, want het is niet heel warm, dus het is 10 graden, maar als je dit, ik zat lekker buiten, redelijk uit de wind en dan kom ik gewoon, dat, zat ik zonder mijn jas, heerlijk in de zon, want de zon is best wel fel, of sterker ik was twee weken geleden. Toen was het wel iets warmer. Toen kon ik zelfs een t-shirtje buiten zitten maar toen had ik een uurtje in de zon gezeten en toen was ik zelfs een beetje verstorzog van brand. Want het was niet echt mega groot, Het was gewoon de volgende dag weg. Maar het was wel dat je dacht van oei ik kan niet wel op tijd zeg maar net op tijd uit de zon gegaan. Um, dus ik had nu eventjes een beetje um, een soort uh, dagkamp met SPF opgedaan. Express ik dacht geen zin om weer een uh, soort van te verbranden. Dus volgens mij valt het nu wel mee. Maar heerlijk even in de zon gezeten. En ik moet even nog wat dingetjes halen bij de supermarkt. Dus dat ga ik nu even doen. En... verder heb ik niet zoveel op te ja, ik moest even wat dingen regelen voor... Omdat ik natuurlijk de huis naar huis ga. moest ik wat dingen gaan regelen voor thuis. Dus dat heb ik vanochtend gedaan via FaceTime. Ik heb... Um, ik ben een vlog vergeten te editen. Dus die is het dag online nu. Uh, maar dat ga ik dus vandaag doen. En ik heb gisteren ook heerlijk gesport. Dus ik heb echt mega spierpijn. Ik echt en dit omhoog houden ook. Dus uh, nou, eerst even lekker rondje lopen naar de Target. Ik denk ook naar de Lidl. Daar kom ik ook voorbij. En dan even fruit halen. En dan weet ik nog niet of van mijn vangord, je nog sporten. Dan zit de dag weer op. Ik ben net klaar met mijn workout. Oh. ik ben echt kapot. Ik had het licht beter, want anders kijk. Ik ook bij. Maar ik ben echt kapot. En ik zweet echt helemaal. En dat doe ik niet snel. Dus... Oeh. Ik moet echt even liggen voordat ik terug ga. Ik ben echt zo kapot. Maar ik was wel echt een chill workout. Kijk, de licht is echt zo mooi. Kijk hoe mooi. Echt een mooie tjonsondergang. gaan. nou ja, hoe noem je dit? En ik heb ooit geleerd. Het is... Kijk hoor. Dat... Oh, nu is het iets beter. Maar het, het is wat oranjiger bij mij hier. Zeg maar op het scherm, Maar het is echt heel wat groter. En ik heb iemand gehoord dat als het groot is, zeg maar, bij... Soms ondergang, net daarna. dat het dan de volgende dag ook mooi weer wordt, of zo Ik weet niet of het klopt hoor. Maar dat zei oh, iemand een keer op een zomerdag. Ze, was het zo'n rode zonsondergang. Zei iemand: Oh, dat wordt morgen weer het wordt mooi weer. Dus de zon gaat weer schijnen, want dat zie je aan die rode kleur Dus en ik zie het meestal wel als de zon de volgende afscheid Dus ik weet niet of het echt zo is. Maar kijk. Mooi. Goedemiddag. Het is vandaag zondag. En. Uh, het is al eind van de middag. Nou, dat is het gaan kwart voor volgens mij. En um, ik heb ook best een positieve dag gehad. Ik heb vanochtend um, heb ik al gesport. Um, ik heb al brood gebakken of nou ja, daar ben ik nu mee bezig. Zeg maar het is nu aan het reizen. Ik heb tijdens sport Formule 1 gekeken. Um, en ik dacht, het is best wel fris. Het is, is best wel koud. Maar de zon schijnt wel vol. En ik had even naar de UV-index gekeken, die is gewoon 5. Die was eerst zes vanochtend, maar die is nu, dus nu al gezakt naar vijf. Maar alsnog, best wel. Ik dacht, ik ga even lekker buiten zitten in de zon. Dan mijn jas en trui aan. Um, want ik heb nu toch niks te doen, zeg maar. Ik moet nu wachten tot het brood is gerezen. Dus dan ga ik even lekker buiten zitten in de zon. Dan ben ik ben nog even buiten geweest vandaag. Goedemiddag, het is vandaag maandag en ik ben weer thuis aan het werk. En het is al tien voor twee. En Minke Eptenet, die komt morgen langs, Zeg maar, die vliegt morgen. Maar die net dat ze er paspoort kwijt is. Die kan ze dus nergens vinden. Ze is al uren aan het zoeken. Dus we vrezen een beetje voor het ergste. Ze had al gekeken naar een noodpaspoort. Maar Amerika is letterlijk het enige land dat geen noodpaspoort accepteert. Dus ik heb geen idee of ze zo morgen kan vliegen. Maar um, in ieder geval, ik heb vandaag... En ik aan het werk, dus en ik heb straks hockey. En Hockey is dus vroeg nu van 5 tot 7, dus ik heb afgesproken. Ik ben vanochtend gewoon wat eerder begonnen met werken en dan stop ik ook wat eerder zodat ik naar hockey kan. Ik ben nu onderweg naar hockey, ik loop weer naar de meester toe en nog een klein update over Mink en de paspoort. Hij is nog city gevonden. gevonden, dus nu avond daar dus zegt ik ga de hele avond doorzoeken. Dus ze heeft dan nog eventjes, maar ja, als ze niet vindt, dan houdt het allemaal op. Want... Ze heeft ook geen tijd, noodpaspoort kan niet naar Amerika en spoed aanvraag uh, is niet op tijd klaar. Dus dat is een beetje badelijk. Volgens mij kan ze ook niet de vlucht verzetten, dus... Ik ben bijna op campus, maar Mink heb wel met niet de paspoort gevonden. Hij lag op een plek op de zusje de kamer, dus waarschijnlijk heeft de of zo hem daar ongeluk op gegremd. Dus Ik zie er morgen, dus een belde net, dus ik zei altijd oh mijn god, tot morgen. Want sinds nu staat ik erover voor inpakken. En ze vliegt morgen of het niet. Ik denk als ik wel hoor dat zij al aan het vliegen is. Denk ik. En ze was om half vier. Ik heb zoveel zin in. Maar dan moet ze nog naar de customs en zo. Dus ik denk dat ik even kijken hoe het met werk zit. En Anders reis ik door naar het vliegveld uitwerken. En anders meet ik haar bij het metro Maar ik heb er zoveel zin in. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En ik ben al bij het kantoor. En ik werk heel erg op kantoor. En na werk zie ik make-up. Ik weet niet waar ik het moet. Even, even, even kijken hoe en waar we afspreken. Of ik haar bij het ga en haar daar niet. Of meer bij mijn appartement zeg maar in de buurt. Moet even kijken. Maar dan ben ik bij make-up. Ze zit nu in het vliegtuig. En dan moest ze een keer overstappen. En dan is ze bij mij. Super veel zin en Ik dacht gisteren echt even van nou, het gaat niet allemaal niet door toen ze het paspoort niet kon vinden. Maar, ze is al gevonden, ze zit in het vliegtuig en ze is er over een paar uur. We zijn in in metro. het is niet zo goed uur, maar mijn collega's zijn van om gaan. moezig. En kijk eens hier is dus. je... ah. Weer de oude vertrouwde intro. Ja, echt leuk. Ja. Gisteren was om half vier was je geland denk ik? Um, ik was geland om ja, oh, half eerder. drie eerder. Oh, eerder. Dus ja. een hele zijde vlucht, half drie was ik geland. Ja. En uh, ik hoefde niks te laten zien, ik kon zo naar buiten. Dus ja, je hebt je overstap was... natuurlijk al ja, waarom? Dus ja. gisteren was ik ook op tijd weggegaan van werk en toen hebben we Lekker rondgelopen buiten. Eerst hebben we hier naartoe gegaan en alles laten zien. En toen lekker buiten rondgelopen, Boodschap ja. is gedaan, gegeten en toen naar bed gaan ja. en heerlijk geslapen. En vandaag een nieuwe dag? Ja, en ik ga naar kantoor en Mink gaat de stad in. Ja. Ja. Dus, en dan zien we elkaar vanmiddag voor drankjes. Echt leuk. Ja, echt zin in. Zo, eind van de dag en we zijn weer herredigd. <lacht> heb je een leuke dag gehad? Ik uh, heb een hele leuke dag gehad, maar ik ben echt kapot. Want ik heb uh, bijna 20.000 stappen gezet. En toen ja. op een gegeven moment, aan het eind van de dag, wilde ik heel graag gewoon naar een uh, museum. En ik heb daar een half uur gelopen, twintig minuten misschien, en toen dacht ik nee, ik trek het gewoon niet meer. En toen ben ik naar buiten gegaan, want het was echt fucking lekker weer vandaag. Ja. Toen ben ik naar buiten gegaan, heb ik gewoon uh, een half uur gewoon buiten op een bankje gechilled in de zon. En dat was ja, eigenlijk veel beter dan ja. in een museum. Ja. Ja. Ja, even ja. voor jullie referentie, maar Minke en ik hebben dus vanochtend om... Zij is meegaan met mij naar werk. En om negen uur ging ik naar binnen en ging zij op pad. En om vier uur hadden we afgesproken, dus dat is gewoon zeven uur later, zeven uur lang heeft ze rondgelopen ja, en echt. zichzelf vermaakt, zeg maar. Ja. Dus daarom heeft ze ook zoveel gelopen. Ja. Mijn, ja, mijn dag was niet heel bijzonder, ik heb gewoon lekker gewerkt. Ik heb echt heel chill, ik had Ik zat de um, hele ochtend alleen, want mijn supervisor die had een panel waar ze moest spreken. Ze was een van de... Pen, pen, hoe noem je dat? Panelist? Ik weet niet wat een ja. panel is dus. Ja, zo'n... Wow. Dat is... Um, dat je een discussie hebt. Hoe noem je dat? Discussion? Nee, maar gewoon een, dan een georganiseerde. Dat je dus... Een debat. Een debat Een soort debat. Oh. Ja, ja, ja, precies. En daar was zij als, uit, op uitnodiging om te spreken. Op, uh, op, als, zeg maar, als nieuwe merken represent. Dus ik zat de hele ochtend alleen. En toen heb ik lekker klassieke muziek opgezet. En heb mijn werk gedaan. Want ik kreeg, ik kreeg maar niet die focus en ik weet als ik klassieke muziek opzet dat ik echt perfect in de focus kom, dus ik heb echt What ziek chill. zo gedaan. Ja, ja. Ik heb echt, zij komt terug en ik zeg ik heb alles, zeg maar, ik heb gedaan wat ik wilde doen, het is me gelukt. Dus ja, nee, dus dat is chill. Ja. Maar zitten we zitten even lekker met ijskoffie. En we gaan straks um, we gaan ook boodschappen doen, Dan gaan we lekker koken en dan gaan we even rustig avond doen. Ja, nou, en ik ga en nog morgen, even sporten. Ik morgen, heb dat we morgen gaan doen. Morgen gaan we daar. Piekes! Echt zoveel zin mm. We gaan morgen ook nog naar campus toe. Ja. En dan gaan we even rondlopen. Kom ook je ook een uur of half vijf op campus zijn. Ja, en dan gaan we eten in de Globe. Dus gaan we jullie ook oh. meenemen. Niet altijd. Ja. Lekker een globe pakken. Ja, heerlijk. <laughs> ik hoop wel dat ze een beetje normale dingen hebben morgen. Ik ook. En dan gewoon naar de PJ's. Je moet wel even. Ja. Kim gaat morgen ook even veel vloggen in de PJ's. Maar dan moet je het wel onthouden. Ja, ja, komt goed. Goed zo. Ja. We wilden eigenlijk een cocktail gaan drinken nu, maar het is ijskoffie geworden. Morgen gaan we weer drinken. Morgen drinken. Even ja. onszelf besparen nu. Ja. Nee, want hier heb je dus geen terrasjes waar je lekker buiten kan zitten. Dus we dachten, we halen even een koffietje en gaan lekker in een park zitten. Bij het Witte Huis, want kijk. Het, zie je dat? Wacht, even goed kijken. Ja, hier. Het Witte Huis. Even bij Biden op bezoek. Ja, is dit nou de voorkant of de achterkant? Volgens mij gaat hij hier naar binnen, maar is het officieel de achterkant? Maar het staat er wel dichter bij het hek. Ik weet het niet. Volgens mij is het officieel de achterkant. Maar gaat hij hier wat doen? With me to the White House. Oh. Nou, dit is het Witte huis. Oh, zoals ik al zei. Iedereen wordt weggestuurd. Oh, ik denk dat er iemand aankomt. Misschien komt Biden wel. Nee, oprecht. Ik denk het wel. Kijk, ze sturen iedereen weg. En kijk, daar hebben ze ook een opening gemaakt. Dus ik denk dat Biden zo komt. Ja, leuk, leuk. Onze reporter en report action. Hé, hey, oprecht, kijk dan, want ze sturen letterlijk iedereen weg. Ja. Wat zagen we net op het dak? Een S-M-I-P-E-R. We durven dat woord niet te zeggen, maar er staan allemaal mannetjes op het dak, kijk. Yes, ze staan er echt een mooi jaar. Ik ben de vlog aan het editen en um, we hebben bijna niet meer voorbij zien komen. Uh, we zijn weggegaan, dus ik heb geen idee hoe dat, wat er nou aan de hand was. Um, na 10 minuten dachten we van nou, we kunnen hier nog uren blijven staan, maar geen idee wat er gaat gebeuren. Dus we zijn naar huis gegaan en ik ben ook vergeten de vlog af te sluiten. Dus allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van deze week en tot volgende week. Doei!